Ons is bezig met 2 Petrus, uh, in ons derde reis, vandaag, is ons bij 2 Petrus hoofdstuk 2, die groot hoofdstuk oor die dualeraars wat ingedring het in die geloofsgemeenskap aan wie Petrus hier brief vrug, in die Grieks-Romeinse wereld. Mag die er ook vandaag al die eer krijgen. mag hij ons oor open om zijn woord uh, die Heilige Geese werk te verstaan en om al die eer. Petrus, sy tweede hoofdstuk, is gerig, soos ek genoem het, uh, aan die gemeente om hulle te waarschiet in dualier. Dat is niet vreemd in het Nieuwe Testament nie. Een groot lompje van die brieven van het Nieuwe Testament spreek dualier, vals leer, vals indringers aan. En die tweede Petersbrief, als jij om nou langs die Judasbrief brief sit, Judas brief het net een hoofdstuk, daar die kort brief net voor openbaring, dan gaan jij achterkom, daar die twee hoofst, dat die Judas-brief van 2 Petrus 2 lijkt verbazend dezelfde. Tot zo'n so mate dat ons geen twijfel heeft dat of Judas of Petrus bij elkaar die een geleen in dit oor geplaatst Vandaag vermoedt ons dat Judas eerste geschreven is, dier die broer van die Heer, en dat Petrus wat met diezelfde doaleringen te doen heeft, dit net zo so geïncorporeerd het, wat Judas zei. Zind in die al aan die geloofsgemeenschap. Of aan geloofsgemeenschappen waar diezelfde soort problemen heet. En daarom kan je gerust gaan kijken, dit is niet mijn doel vandaag, niet maar al die overeenkomsten tussen Judas en twee Petrus. Wat voor ons, um, hulle het, het van elkaar geweerd. In um, ons vermoed dan dat twee uh, Petrus of Petrus die Judasbrief daar aan het gaat. Goed. Dit begin, in die eerste tien verse van. Petrus hoofdstuk 2 met een oorsig oor die dwaaleraars wat in Israëlse geschiedenis in die Oude Testament aan die orde van die dag was. Petrus begin en hij sê in vers 1 dat was vals profete onder die volk uh, en net so onder Jelle ook vals profete wees wat die waarheid um, eindelijk verloren, zoals hij in vers 1 sê. En nou uh, verduidelijkt hij dat hier die vals leer, wat nou daar in die gemeente is, een paar het, en dat zal al gaande duidelijk worden. Onder andere vers 2, losbandigheid, bedoelende seksuele immoraliteit, hulle leven buiten Godse voorschriften voor seksualiteit, hulle, um, hulle is losbandig, hulle praat die hulle optreden, gaan hulle maak dat mensen buiten spot met die weg, dit is een van die termen wat in de vroege kerk voor die, die christenen gebruik is, Mensen van die weg, people of the way, die pad. Uh, ons krijgt het aan handelingen, ons krijgt het ook um, hier zo. En hierdie mensen is ook, vers 3, geldgierig. hulle, um, hulle bijt andere mensen uit. Zoals so ons het altijd een paar kenmerken van die dualeraars, wat in die gemeenschap werkt voor wie Petrus nou wil waarschuwen, wil die mensen ontbloeien, zodat so die gemeente zal wegblijven. Veldgierige mensen, uh, mensen wat losbandig leven, en nou, nou begin Petrus technisch vanaf vers 4 tot 10. Wat sy gemeente naar die Oude testament? Toe. En dat is het ding wat die Judasbrief ook doet, en Paulus doet het ook een keer of wat. Um, Plek dat hij nou of. Al die, die opponenten of die dwaleraars bij die naam doen, gaan hij naar die Oud-Testament toe en hij kiest die, kan ik amper zeggen, die drie grootste en bekendste vorms van zondaars in die Oud-Testament. En hij associeert die dwaleraars met elkaar. Zo hij sê, kom eens kijken in het verleden, wie was die slechtste slecht? Ik vond uit ek ik op Kosuis was in mijn eerste tijd, een van mijn Kosuis vrienden altijd gepraat van die badste bad. Zo so kom eens, gaan krijg die badste bad in het Oud-Testament. En dan zegt Petrus, hier is nou by julle is soos die mensen. Dan sê jy vir jouself gedore waar, nou het ons moeilijkheid. Hier is groot probleem. Zo so is die galerij van die slechtste zondaars in oude testament? Soos wat Judas weet en 2 Petrus, begin in vers 4, met die Engelen wat gezondheid. het. Genesis 6 met ander woorde. Want hou jy, die engele wat aarde toegekom het, en met vrouwen seksuele gemeenschap gehad. het. Die Judasbrief vertelt voor ons in groot detail, net soos Petrus, dat die Engelen nou in die donkere duisternis en gevangenskap gehou word. Um, hulle is letterlijk in die verderf in die hel gegooid. Die Judasbrief haal nog die buitenbibelse geskryf 1 hier nog aan. Petrus laat het weg Dus ook om ons, se, ons vermoed, Petrus is na Judas geschreven. Want je hebt gezien hoe al Judas in nog aan mij los het uit. En in nog is eigenlijk een commentaar, als je wil, op die Genesis 6-verhaal. Die verhaal van die uh, uh, engelen wat aarde toe en met vrouwen seksuele gemeenschap het, En is daar, dan is daar Dat vertelt technisch van die engel Asael, Later heeft hij namen voor die duivel, die Satan. Wat, als ik nog recht onthou, met 200 engelen kom, en mensen leren om zonde te doen. Dit wordt eindelijk in die Joodse apocalyptische teksten die verklaring verzonden. die Genesis 6 weergawe. Hoe dit wat ik al zei? slechte ding, Engelen wat niet naar God luisteren, nie. Hulle is nou tans niet die verderf. Tweedens is daar die mensen in die tijd van Noach, vers 5, wat, um, onthou jy die mensen wat zo so met Noach gespot het, ook daar in Genesis 6, toe hy die ark begin bouw het. En dan het ons Derdens die mensen van Sodom en Gemorra. Daai groot verhaal daar van Lot en Abraham rondom Genesis 18 verder. Um, dit is drie bose categorieën van mensen, Die zondige engelen, die uh, uh, uh, uh, mensen in die tijd van Noach wat gespot het en die mensen van Sodom en Gemorra. En dan wordt ook verteld hoe slecht het voor um, Lot was om man alleen, het is niet die goddeloze spel te leven. Hoe hij dag en nacht alle al boosheid en grievels moest aan En En dan hoor ons hoe er ons gestraft zal worden. Um, hoe hij um, in die onderwereld, als te ware, vers 9 gevangen gehou worden voor die groe dag. Zo, so, Peter is een heel eerste punt als hij dit skrywe oor dualeraars. lerars. So om niet net so te sê, wie is hier die mense? Hulle is wel lustig, hulle is geldgierig, hulle gaan die gemeente op sleeptou Dan vat we ons naar die, die galerij van grootsondaars toe. Namelijk, zoals ons gezien het, die uh, mensen die Engelen wat nie geluister het nie, die mensen in die tijd van Noach in Sodom en Gomorra. Judas, de loops, vat ook die Israëlieten die woestijn, als een voorbeeld. Die Israëlieten wat niet naar Moses geluister het, niet wat die woestijn omgekomen So hier het je nou die die Hier die mannen het behoorlijk gezondig. Hier die Engelen. En nou hier die ons wat in die gemeente is, wordt met alle geassocieerd. Goed. en vanaf vers 10 b in 2 Petrus 2, begin Petrus nou praten. Hier die mensen. Hier die wat bij jullie is. Nou vat hij dit en hij pas het toe op die gemeente. En hij begint in vers 10 tot 12 om al het dwaasheid uit te leggen. Hierdie, hierdie leraars is uitdagend, en verwaand, in en niet om je te beledig te beledigen. Zelfs die engelen wat baie sterker en machtiger is. Hij brengt niet voor hier lasterlijke aantlachten. niet. Maar hierdie mensen praat lasterlijk van dingen wat we niet verstaan. Nie. Dit laat mij vermoeden. Dat die mensen lasterlijk praten over Engelen. Nou, Engelen kan je aanbid worden niet. is die Bijbel bij duidelijk. In het openbaringboek schrikken die Engelen elke keer. Ze staan in Openbaring 19. Als Johannes voor de Engel neervalt, dan sê die Engel echt niet meer de dienst Engelen is niet aanbidbaar niet. Maar hulle is ook niet spotbaar. Nie, Als je jy sal verstaan. Hulle is Godse, Jomolse Weermacht. Ken je plek, los Engelen uit. is eindelijk wat. Um, wat Judas baie sterker nog sê as 2 Petrus. Maar hierdie mense weet niet. hulle praat luchtelijk oor die hemelse krachten, en spot, en beledig, so dit is derde kenmerk van hulle. Hulle weet niet. hulle treedt dwaas op, hulle verstaan niet met wie hulle te doen het nie. So hierdie gespotterij met die Engelen. Ek het sommer um, so langs my te loops, as jy sien, ek het so oud dikke boek geschreven, ontslui die Bijbel, uh, nog net die Nieuwe Testament is een druk, ontslui die Nieuwe Testament, en in de ook zo'n so opzommen wat je kan volgen als je het al uh, kent van 2 Petrus. In vers 13 tot 14 lees ik nog iets meer van je So Zoals begin nou een vorm van die mensen, oor wie pieters skryf. Want jij? Met andere woorden, ons het het al. Hulle is uh, geldgierig, hulle is losbandig. hulle is een speciale galerij als die grote zondaars van het oude testament. Die engele, wat ongehoorzaam is, die mensen in die tijd van Noach, die mensen van Sodom en Gomorra, En nou oor ons, hulle spot moet engelenwezens, hulle is lichtsinnig, hulle maak grappies over Godse werkers en spot en beledig en dis baie, baie gevaarlijk. Vers 13 en 14 oor ons iets van de seksuele immoraliteit. Voor hulle goddeloosheid sal hulle die loon, van die goddeloze ontvang. Hulle verlustig hulle daaraan om helder oordag zwelgpartijen te hou, dan oorde Dag voor dag het hulle die vijf hulle drink vir hulle te pletter. Dat is nou mensen in die kerk, in die geloofsgemeenschap, Want hulle samen met julle eet, is hulle een smet en hulle skande, want hulle is uitspattig. Hulle oor is ene welis, hulle krijgen net nie genoeg nie. Hulle verleiden mensen en is bedrewe geldwolwe, Zulke vervloektes. So? is is kwaad. Ne? Op zijn sterfbed, hij zijn bezig om jongens hy sê hier jongens uit te halen. Hij in jullie midden is een klomp immorele indringers. Alle drinken voor zichzelf dronk. Die Judasbrief zit nog bij die liefdesmaaltijd, bij die Agape en doen dit. Ik hoor um, bij jullie feesten zelf dronk drink. En dan is het wel lustig, Ze doen vieselijke seksuele goed, wat niet bij een christen past nie, dit moet op een christense tong wees, die dingen wat hulle doen In En intussen, vat hulle geld. Tja, Dat is een immorale spel. Derdens, hulle is gierig, vers 15 tot 16. Hulle is gierig, Ze doen wat, uh, de pad van Balak en William van het oude Testament, uh, daar in nummerie 22 tot 25 onthou jy, die verhaal van Balaam, Biljak en die donkie wat gepraat het. Hulle is gierig en daai verhaal in vertel ook van gierigheid. So die ons is achter je geld aan. Hulle is geldgierig en hulle gaan een baie, baie slechte effect op die geloofsgemeenskap. Zo so vertelt Petrus in vers 17 tot 22. So het ons die prentkie. Gierige mense, wellustige mensen, spotters van jimmelse dingen immoreel, achter geld aan, um, wat is die effect, wanneer is zulke slechte sierdeeg in jou midde toelaat. Wel, vers 17, Petrus gebruikt het lomp voorbeeld uit die natuur, droe fonteine, miswolke wat hier een stormwind gejaag wordt. Hulle is aanmatigend, Ik lees net so hier en daar, vers 18, uh, Mensen, hulle is aanmatigend, sê dingen. dinge, met eens in losbandigheid verleiden mensen wat pas vrijgekomen, het in die kring van die wat op dwaalwee verkeer. Hulle beloof vrijheid, maar hulle self van die macht van dit, so hulle trek ander gelovigers af. Mensen vers 20, wat van die besmetting van die wereld vrijgekomen, is die onze hulle ons Heere en Verloser Jesus Christus leren kennen. het, en wat nou terugval in die Riegoeders, is nie einde slechter aan toe, as aan die begin. So hulle vat, mense wat niet Christen geworden. het, we slepen nog een groter gemors. En hulle sê, ach nee, doe maar. Die heren sê, dit is oké. Okay. Die engelen sê, dit is oké. Okay. vertrouw ons. Ons kan doen wat ons wil en lief zoals ons, ons wil. Hulle maak een bespotting van genade. niet waar niet. En dan sê Petrus hij verschrikkelijke woorde in vers 1 en toe En dan het zoveel so beter geweest het, dat hulle God niet gekend het nie, zat hem hulle nou wel ken en toen afweik van zijn gebod. Het is beter dat je niet van God kent, nie, as dat jy kent en met hem spot. Je ziet genade, het boniën voor ons gezien is verniet, maar het is waarachtig niet goedkoop. Je nie. ziet genade reeds zondaars, verloren zondaars, maar het los je niet, verloren zondaars. Nie. Je ziet God vat jou zoals je is, maar hij los jou verzeker niet zoals je is. Nie. Paulus skryf in 2 Corinthië 3, vers 18 dat ons bezig is om te veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid door de Heilige Geest. Je hebt gezien in twee, Petrus, dat Staalbeest al gestaan heeft in die eerste en tweede studie, dat die kracht van God, onze nieuwe goddelijke natuur, geeft, dat ons kan wegvlug van zonde, dat ons vrije toegang heeft tot God, om dus een so leven in te valen, is krikwekkend. Je mag nooit genade goedkoop, maak niet. Uh, die feit dat ons genade preek betekent nie, ons het een gratis licentiecontract bij die hemel gekry nie. Uh, wat sê, ons kan 10 per dag doen nie, en dis maar ook okay Ik nie. Ek preek op een keer bij een kerk, nou onlangs, en iemand kon vertellen my, en al die wind, totaal uit mijn sy leid, ik staan ek daar, dat ik mezelf myself sê, ek het niet eens een antwoord nie. Iemand kom vra, vertel vir my, het nou zo'n so klein probleempje maar dat is ook niet zo so erg in mijn dag. Hoe voel ik dat weer? Een familielid van hulle gaan in hierdie week wat kom, um, iets groot stil. want hij het het nodig. Hij kan het niet bekostig niet. Hij gaat een soort voertuig voor hemzelf stil. en hij het wel vir hulle gesê, en hy het saam besluit, maar die Heere is genadig, hy slom vergewe. Maar hy gaan het, ek sê het ek ik gehoor, hy gaan het nog doen, julle beplan dit. Ja, sê hulle, ach, en is dat nou niet een mooie ding om te doen, in sê hulle? Maar je weet dat Jeruzalem vergeven want God is mos genadig naast van. Toen zei ik, en toen denk ik aan Hebreus 10. Toen zei ik, als een mens, ik zeg oens, als een mens volhardend, doelbewust en intentioneel zonde doen nadat jij door die waarheid gekomen hebt, dan moet je oppassen, zei die hebreus Want op een dag uh, plaats je op, op een plek waar daarin meer een verzoening is voor je zonde niet. Waarskie die Hebraars skrywer van mensen wat daar is. Petrus sê die Hij Hy sê mense wat eerst vrijgekomen het van die besmettingen van die wereld. Vers 20. Mensen wat Jezus geproeg gesmaak het. Sy kracht beleef het en nou terugval. Daarom is de hier zo so gevaarlijk. Dwaal hier van die evangelie van Christus. En ek koel dit net zo'n so beetje af op allerlei manieren. Ik sê altijd vir myself. Die boossen, kom niet naar mij toe met een facitenkarkje, wat hy zo so uithaal zegt En sê, Ek is Lucifer, echt in die volgende drie seconden of dertig seconden, verzoek niet. Hij komt naar jou toe in die gestalte van het dood onschuldige persoon. sê Paulus dan niet zelf in 2 kruntiers elf Die Satan verander om een engel van die lucht niet. Dualir komt bij je onschuldig, bij je vroom. Ach, Stefan, moet niet zo so ernstig, wees nie, het iemand al vir my gesê oor die bijbel. Je is veel te ernstig, koel je af hoeft je niet te bekommeren, die man die hier sal zal ons op je winter helpen. En dan wordt die evangelie zo'n so beetje kouder, en ons hart is zo'n so beetje harder. Ach, en toen maar man, allemaal doen dit, Kom ons, krijgen die nieuwe standaard, wat nou in Zuid-Afrika geldt. Allemaal stukkend, allemaal sukkel. moet niet veroordelen. Nie. wie is jij om mij te zo so ek moet leven. Ach, ons allemaal is net mensen. Kom ons, krijgen elkaar op elkaar zijn standaard. Dat is amper wat mensen zeggen. Nee, zee, Jij is geroep om op mijn standaard te leven. Geen uitzondering niet. Hoor weer. Ons is geroep naar Godse standaard. Ons is niet geroep om Godse standaard af te skaal en af te graderen waar het voor ons gemakkelijk is. Nie. God dit niet bedoelt dat die evangelie altijd makkelijk en is en toepasselijk lekker op ons zal pas niet. keer ruk God ons uit ons zo, en as God voor ons zee. Echt duld niet zonde niet. Echt duld niet hier die soort dualierars een gelovig is. Wat met mij speel niet. Wat lachzinnig met mij omgaan. Wat over heilige dingen praat alsof het alledaags is. Wat niet respect voor mij heeft niet. Wat um, achter geld aan aard en mensen is geld geldvatten in die naam van godsdienst. Wat seksueel immoreel leven. Ach, want dat is moest mij luchamelijk, ik kan doen wat ik wil. Die Bijbel heet de oer seksuele moraal, Godse standaard. Paulus maakt het glashelder in 1 Korintiërs 16. Hij zegt, jullie is gekoopt En die prijs is betaald, jij behoort niet aan jezelf. Nie. Oer, dat is van die mooiste teksten, over seksuele moraliteit, waar hij zegt. Hij zei als je je lichaam geeft voor een sekswerker, dan word hij in met haar. Je kan niet. kan nie, want Christus is je lichaam. Hij zei alle andere zonden, is buiten je lichaam, maar hier zonde is in je lichaam. Dus om te zeggen, je is het lichaam wat ik gekoop heb. Ik ruk het uit je handen en ik geef het voor een prostituut. Paulus zei, je mag het niet doen. Je is gekoop, je is Jezus Je kan niet met je lijf doen wat je wil niet mijn vrouwen en ek het al zo so uitdrukking in ons huis, het lijkt alsof het die net hulle harte vir die gee, maar hulle hou hulle lyf vir hulle, self. hulle doen wat hulle wil, leef soos hulle wil. Ons is moderne mensen ons doen wat ons wil, maar wanneer we die worden nodig het, dan moet hij springen met alle respect. En nou komt Petrus, en hij sê, Owens, julle moet hierdie goed stop Nee, nee, hy is niet een nie, wat met de hekse bezig is nie, want ek weet die kerk was ook goed daarmee deze die Je Moet niet twee Petrus 2 lees als dat ons, zoals die kerk van die middeleeuwe gedoen het, elke tweede persoon tot de heks moet verklaar en, en mensen die altijd moeten moet tig en vastvat en op hulle skree en hulle beledig nie. Het is nie asof Petrus ons oproept om nou die hele tijd net op sonde expedities te wezen. Hij roept ons eindelijk naar die andere kant toe op, tot de heilige lewe. Maar wanneer je toelaat, laat hier die soort zier die in een gemeente, in een gemeenschap, in een familie, en een vriendenkring gedij. En je stopt het niet. Dan is het een kanker die alles trekt. Jezus heeft zijn kerk gewaarschuwd daar in Openbaring 2 en 3. Wanneer je je standaard, je standaard, afdrukken. Wanneer je met andere woorden je standaard verlaagt en verlaagt en verlaagt. En alumier meer verdraagzaam raakt, je nooit iets. Als je kort voor lang koud en doet. Ik heb het, het gezien in Holland, waar ik voor het lompe jaren gewerkt heb. Ik heb het, het, het gezien elke keer als ik in Europa is bij universiteiten en kerken. Hoe die evangelie kouer en kouer wordt. Hoe die wereld al hoe meer instroomt. Mag ons weer in Petrusse Testament dat hij ons oproept tot een ander standaard. Dit is, dit is nie hoe jy Christus leer ken het nie. En daarom waarschuw hy voor ons in vers 22. mensen wat so leven, als as jy een baie harde woord, een hond gaan terug na sy uitbraaksel toe, zoals wat spreken 26 sê. En een vark wat gewas is, en like letterlijk een gaan rol weer in die modder. Dan word het hulle natuur. en loop die hele altijd terug naar hulle eigen gemorst. Hulle kan niet genoeg daarvan kry nie. Het raak verslavend, zoals wat ons weet. Seksuele wangebruike raak verslavend. Drank wat misbruik wordt raak verslavend. Um, geld raak verslavend. Mensen gaan terug daarna toe. Petrus sê, moet nie soos honde wees, wat na hulle eie uh, braaksel toe loop nie. Moe nie soos varken wees, wat altijd niet modderol nie. Wees soos, kan ek zeggen, kijk nou die dag naar mijn kat, je van ons katten. Door het rijen toe, komen ze in met modderpooi. Wat is de eerste ding wat de kat doen? Ze gaan zitten en sy lekker zelf skoon. Wie is dan minstens zo'n kat en weier dat modder aan jou pooten vast zit, aan jou leven vast Gaan was jou in die bloed van die Rezus. Kom op zijn standaard. Wat is standaard, vraag jij? Oeh, Mag ik je niet weer herinneren? In 2 Petrus 1, vers 3 zijn goddelijke kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om God vreesend te leven en om te dienen. Ons ken om wat um, sy heerlijkheid in ons geopenbaar het. En ons ken om wat ons geroepen het om op sy standaarde te leven. Daarom geliefd is, daarom um, moet ons mekaar aan die dinge herinner zoals 2 Peters 1 vers 12 sê. Daarom moet ons mekaar gedierig vermaan en aanmoedig. Om schitterende levens te leven. Levens waar je Jezus verheerlijk. Nou kom ons vooral, kom ons bid saam. Jezus, uh, als ik zo so in twee Petrus, twee lees van dualier, dan en staan mijn hart. Heer, geef dat ons niet zal dulden dat uh, die standaarden afgedwongen, verwijderd worden in menselijke standaarden die nieuwe norm worden. Nie. Geef dat zonde niet. Maar niet toegelaat zal worden om te gedijen en te groeien. Geer dat ons onze liefde, maar ook met die nodige ernst, mekaar zal vermanen en aanmoedig om op die standaarden te leven. Geer dat die kerk heilig en rein en eerbaar en met integriteit zal leven. Ook in die tijd. Geer dat ons helderlijk zal wezen wat schijnt in een verdraaide wereld. Laat die naam geheilig worden in ons midden. Laat die koninkrijk komen. En laat die heerlijkheid sigtbaar wees. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Vrede.